Ik ben Henk jo Bijmold, 36 jaar. Ik ben online ondernemer kan je eigenlijk wel zeggen. En nu ben ik alweer zeven jaar actief met Gadero. Ja, Gadero is een online houthandel, een keuze uit 9000 houtgerelateerde artikelen. Denk aan planken voor een schutting, een vlonder of, of heel populair nu zijn Larix overkappingen. En dat kunnen we snel bezorgen. In Nederland België en binnenkort ook een stukje van Duitsland. Wij zijn een e-commerce bedrijf, dus we zijn heel sterk met technologie. We hebben rekentools, we hebben nou, bijvoorbeeld uh, online met voice technologie een, een wachtrij. Dan kan je online al zien van, is het druk bij Gadero? Oh, het is druk, nou ik probeer het later even of ik stuur even een mail. Dus we zijn uh, ten opzichte van de concurrent heel erg gericht op het online gebeuren. We investeren heel veel in de, in de website om mensen daar heel veel informatie te bieden van hoe kan ik dit product gebruiken. En ook de negatieve dingen proberen we ook steeds meer te vermelden. Ja, over vijf jaar verwacht ik dat we wel echt een mooier uh, stukje van de kaart van West-Europa gevuld hebben met, uh, met webshops waar wij, uh, ja, met landen zeg maar, waar wij kunnen leveren. Daar uh, zijn we nu al heel actief mee met het uh, opstarten voor 2018 van, uh, van Duitsland. Ja, mijn les van de laatste paar jaren is wel dat uh, af en toe, zeker bijvoorbeeld in het weekend, even je rust pakken, even niet aan het werk. Dat dat uiteindelijk meer oplevert dan uh, alleen maar doorgaan. En dat, uh, nou, dat heb ik de laatste jaren wel wat geleerd. Dus af en toe even wat afstand te nemen en even bij te denken en even, even focus op iets anders. En dan merk je gewoon dat, dat, dat je maandag scherper bent en uh, betere beslissingen maakt. En uh, de beslissingen worden ook steeds belangrijker met, uh, met de omvang die we bereiken. En dat is voor mij wel uh, ja, een, uh, een, ja, echt mijn belangrijkste les van de, van de laatste jaren geweest.